hey allemaal ik had het in mijn vorige video over keuzes maken keuzestress vandaag um, kiezen keuzes maken wat ga ik wel doen prioriteiten stellen oké okay. ademhalen nadenken lijstje maken want ik heb keuzestress ik zal jullie laten zien ik ben twee weken op vakantie geweest. Mijn vriend is daar van één week thuis geweest, maar toch, twee weken was. Er is hier geleefd. Gelukkig komt de schoonmaker vandaag. Dus die stress heb ik nog niet. Maar ik heb twee weken was. En ik ben al wel weer een pak een bijt een week thuis. Waarvan ik vervolgens nog weer eens het weekend niet thuis was. Dus ik loop hopeloos achter met de was. En dat is iets waar ik sowieso altijd al mee achterloop. Want wassen ja, is best zwaar als je pijn hebt. Daarnaast zijn van de week mijn boodschappen binnengekomen. Kijk. Want wat ik doe. Kijken. Ik koop groots in. Ik ga dan maaltijden maken. En die vries ik in, zodat als ik een dag me niet lekker voel, geen tijd heb, geen zin heb, whatever, ik hoef het alleen maar uit de vriezer te halen. En voilà. Misschien wat pasta koken en klaar. Ja, mijn vriend kan koken. Doet dat ook geregeld. Maar is dan niet altijd per se gezond. Ja, man eigen hè. Maar goed, dat als het dus eigenlijk van plan vandaag te gaan doen, denk dat dat morgen wordt. Want... Ik heb een plank geschilderd vandaag. Ontploft de wastafel. Het is op terpentine. Mijn terpentine is op. Dus dat wordt wachten tot lief thuis is in de hoop dat hij terpentine heeft in zijn auto. Let alsjeblieft niet op de rotzooi. Want twee weken niet thuis. En wat ik thuis ben geweest was ik niet zo tenderend. Maar dan zal ik je zien. Kijk, mijn wasmanden. Er staan geen koppen meer op. Daar ben ik al blij om. Kijk, ik heb hier. Daar ging even wat mis. Ik heb hier een wasmand. Die is vol. Deze is gelukkig leeg. En deze is ook zo goed als leeg. Maar kijk, een was moet opgehangen worden. Lopen we even door. Die was moet gevouwen en opgeruimd worden. Oké, okay, dus... Wasvouwen, was opruimen, was ophangen, terpentine schoonmaken, eten koken. Ja, en het is twee uur. Oh, echt, ik ben zo blij dat de schoonmaker komt. Echt, ik zou niet zonder haar kunnen. Dan is in ieder geval straks mijn badkamer, mijn vloer, alles gedaan. Hier ben ik, die ben ik aan het schilderen. Is die te zien? Hii. Had ik niet moeten doen vandaag. Geef ik toe. Want ik ben ook al met de woef naar de dierenarts geweest. Ik heb de woef al lopend uitgelaten. Ja, ik heb hem uit het, lopend uitgelaten. Normaal gesproken doe ik dat met de... Mijn haar is echt irritant. Sorry. Normaal gesproken doe ik dat met de scootmobiel, Maar met dit warme weer ga ik hem niet naast de scootmobiel laten lopen. Dus ben ik lopend gegaan. Alleen even snel plasje en poepje. En ik, het is twee uur en ik ben dood. Wat heb ik gedaan? Ik heb een gesprek gehad, beeldbellend. Ik ben met YouTube bezig geweest toevallig. Om de, mijn kanaalsite een beetje... Leuk te maken. Er goed uit te laten zien. En ik ben net terug van de dierenarts. En ik ben dood. En die wasstapel ligt er nog. En dat maakt het frustrerend. Normaal Vroeger ging die was tussendoor. Weet je? Het kwam wel. Het ging gewoon. Maakte niet uit. Dat deed ik wel even. Ja. Deed ik wel even weet je dat alles tijd kost en niks eigenlijk even is en sorry voor mijn belabberde camera schap vandaag oké okay. keuzestress wat is nu het belangrijkste het belangrijkste is denk ik dat ik ga kijken of ik het eten nog een dag langer kan laten liggen want zo niet dan moet dat toch ook gedaan gaan worden maar ik verwacht het wel. Het is pas uh, maandag binnengekomen. Het is nu woensdag. Ah, dat moet lukken. De was ligt op mijn bed. Dus als ik vanavond wil slapen, is het toch wel handig als het daar weg is. En ja, dat doe ik wel eens. Dan pak ik het op, leg het op een stoel. En dan ligt het vervolgens een week op een stoel. Dus ik kan het beter opruimen. De was moet opgehangen worden. Ja, nu eerst maar even zitten met een bak thee. Voordat ik dat ga doen. Ik ben helemaal buiten adem. Conditie? Ja, nee. Krijg je ervan als je niet kan bewegen. Dan is je conditie... nul. No. Oké. Okay. Bijkomen. Lijstje maken. Eens kijken wat het gaat worden. Ik laat het jullie weten. Hi. daar ben ik weer. Ik had vanmiddag een hmm, kleine zenuwaanval over wat er gedaan moest worden. Ja, ik had eten in de, vries, of in de koelkast liggen waar ik vriezermaaltijden van wilde maken. Er moest was gevouwen worden en opgeruimd worden. Er moest was opgehangen worden. En ik was dood, want ik had al het een en ander gedaan. Ik zou een lijstje gaan maken met wat ik nog moest doen en wat er dan op nummer 1 zou staan. En dat zou ik gaan doen. Uiteindelijk heb ik het geen van alles gedaan. Mijn lichaam gaf echt aan dat het klaar was. Wat ik gedaan heb, ik heb de mijn vorige video, daar heb ik Nederlands ondertiteling onder gezet. Engels ondertiteling onder gezet. Ik heb het vertaald van het Nederlands naar het Engels. Zodat ik zou blijven zitten en toch wat te doen zou hebben. Dus, mijn was ligt er nog. Ik heb het eten wel gecheckt. Dat kon nog een dag wachten. De was zit nog steeds in de wasmachine. Dus die moet morgen een keertje opnieuw. Don't judge me. Het is wat het is. Dan moet de was nog maar een keertje. Ja, het is zonde van het water. Ja, het is zonde van het wasmiddel. Maar dat gaat niet boven het welzijn van mijn eigen lichaam. En dat is hetzelfde met de was. Ik ga nu in bad. Ontspannen. Relaxed. En als ik eruit kom en ik... Heb nog zin om het op te ruimen, ruim ik het toch op. En anders dan leg ik het weg en doe ik het morgen. En ja, dat kan ik. Dat heb ik geleerd. Het hoeft niet vandaag. Dus mijn tip. Als het gebeurt en je even niks meer overziet, pak even de rust. Ga even zitten. Luister goed naar wat je lichaam wil en kan. Zegt het nee, luister daarnaar. Dingen kunnen blijven liggen. Echt waar. Hoe moeilijk het ook is. Het kan, het mag. En ik krijg een lamme arm. <laughs> ja, dus dat is een van mijn tips. Laat het los zoveel mogelijk Het geeft niet altijd gelijk rust nee absoluut niet want het ligt er nog steeds ik moet het nog steeds doen alleen nu kan ik morgen er fris aan beginnen vandaag was gewoon te druk ik had vanochtend al te veel gedaan ik was met de hond weg geweest naar de dierenarts en dan zijn het keuzes maken. De dierenarts was, was nodig. Dat moest. Daar moest ik heen. De afspraak die ik vanochtend op de computer had staan, dat moest. Daar had ik, dat was met de psycholoog, daar. Dat zijn afspraken, daar kan je niet onderuit. Maar ja, dan moet ik wel de rest van de dag anders indelen. En vandaag had ik meer op mijn bordje gezet dan dat ik aankom. Maar een van de dingen die ik geleerd heb is, wat vandaag niet komt, komt morgen. Nou, Ik wens jullie allemaal een fijne avond, welterusten en geniet van je dag morgen.